op het Angels of Light Gala van wereldouders. En wereldouders is een organisatie die ervoor zorgt, uh, nou ja, die er dit jaar bijvoorbeeld voor gaat zorgen dat uh, kinderen over de hele wereld naar school kunnen. Nou, dat is heel belangrijk natuurlijk. En ik mag daar vanavond met kinderen kletsen. En die kinderen die lopen nu vooral nog heel erg op de gang. Hallo jongens. Hallo. Uh, gaat het goed? Ja. ja. Wat zijn jullie aan het doen eigenlijk? Uh, een, spelletje een spelletje met een ballon. Uh, een spelletje met een ballon. Daar is de ballon. En wat is het spelletje is dan? Pakken. Wie het eerste ballon. Knap... Wie het, ballonlek... wie het eerste ballonlek maakt of niet? Oh, wie het eerst scoort. Nou heel goed. Nou kinderen zitten dus hier, de volwassenen die zitten allemaal in de zaal. Um, en de bedoeling is dat ik daar zo meteen met kinderen ga kletsen. En we zijn niet alleen uh, uh, onbekende mensen en mensen die uh, heel veel geld moeten gaan uh, storten en zo. Hallo hallo, hoe gaat het met jullie? Goed, goed. Wat zijn jullie aan het doen? Uh, foto's maken. Foto's, foto's maken. Ja. Met wie en van wat allemaal dan? Daar in het fotohoekje met. Oh, in het Ja. Dat is ook gezelligheid. Mag ik ook op de foto met jullie? Ja. Oh, dan gaan we even op de foto. Um, ja. Maar in de zaal, daar zitten dus alle hele saaie, grote mensen en zo allemaal. En ik mag daar met de kinderen kletsen, dat is eigenlijk veel leuker. Even kijken wat hier gebeurt. Oh, dit zijn leuke foto's worden. Nou ja zeg. Nou ja zeg. Je hoeft de te zelf ook hier, ook hier, ook hier. Ook hier, ook hier, ook hier. Ook hier, ook hier, ook hier. Waarom waarom wereldouders? Omdat ik, als je zelf ouder bent en je bent een beetje begaan, we hebben het hier fantastisch, alleen er is ook zoveel te halen en zoveel te bereiken ja? in de rest van de wereld. En dat wij hier eigenlijk ook zijn om geld op te halen voor die kinderen. Mannen, wat vinden we hiervan? Leuk! Nee. Ja? Nee, ja. Hebben we al meegedanst? Nee. nee. Zijn we dan nog vloggen? Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Nou ja, Frits is ik zelf! Hoe, hoe vond je het? Ja, het was te gek! Het is zo leuk om zo'n feestavond met ouders en kinderen te hebben. Weet je, dat maakt het zo anders, spontaan, leuk, gek. Ja. Het gaat om de kinderen, dat doen we het voor. En het leuk is, deze kinderen hebben een mooie avond. Eigenlijk wel een hele luxe avond hebben ze. Bij de werelduider? Ja, ja, ja nee, heel ja, erg. Maar? Ja? Ja. Ja, ja. Wat is nou het leukste? Dat <laughs> je iets goed kan doen. <laughs> <Feestfield> voor, uh, <laughs> goed <doel. laughs> oh, ja, dat je iets goed kan doen. voor goed doen. Kaartjes van Holland Girl Talent. En hoe ging het? Hoe? Vertel. Ik zei gewoon eens tegen mijn vader. Blijf bieden, blijf bieden. En nu is het gelukt. Dus je gaat naar Holland Girl Talent. Maar niet zomaar. Backstage. Backstage? Ja. Bij... Ik zou het niet weten. De finale toch? Ja, maar bij wie zou ik niet weten. Oh nee, bij wie? Nee, <laughs> bij Johnny De Mol ook toch? Oh ja. En die is heel ik aardig, ik kan het. ik je melden. weet oh. ik toevallig. Echt waar. We ja, gaan we doen eigenlijk? We uh, zitten midden in de bingo? Let dan op! 33, waarschijnlijk. 33. Hé, hey, um, uh, uh, uh, wat vinden we ervan hier vanavond? Ja, prachtig. Dat is weer oh, mooi. Ah, die die Nou, het is ja. zo knap. Dus het elk jaar voor elkaar krijgt om uh, zoveel mensen op de been te krijgen en zo'n mooie aankleding. Wacht, een paar oh, let op, let op, daar gaan we weer. De bingo, dames en heren. Op een open op. Doe nou even. Ben je blij?